Wat ik hier heb zijn stengels en bladeren van de plant Coriandrum sativum. Beter bekend in de volksmond als koriander. Koriander is een kruid dat wordt gebruikt in keukens van over de hele wereld. Van China tot aan Spanje en van Suriname tot aan India. En daarnaast is het ook een van mijn favoriete kruiden. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik vind het heerlijk smaken. Als je het in iets kleinere hoeveelheden tegelijkertijd eet. Want ik proef een kruidige citroen en limoenachtige smaak erin. Die perfect is voor zoveel verschillende gerechten. Maar voor ongeveer 20 tot 30 procent van de wereldbevolking is dit plantje een van de meest vieze dingen die je kan voorstellen. Komt namelijk omdat in dit plantje bepaalde aldehyden zitten, dat zijn bepaalde stoffen, die de meeste van ons niet kunnen proeven. Maar sommige wel. De komende paar weken gaan wij samen uitzoeken hoe het komt dat sommige mensen wel dit kunnen proeven en anderen niet. En waarom het zo is, dat je ouders dat vaak ook hebben. Je hoort het wel eens, het zit in de genen. Een rockster die jarenlang heeft getoerd en uiteindelijk een kind krijgt dat op vijfjarige leeftijd op prachtige gitaarsolos kan spelen. Iemand die ontzettend goed kan koken en die bij zijn kind ook vervolgens de verrukkelijkste gerechten aantreft. Maar in hoeverre kun je nou in zo'n stukje DNA zien dat iemand goed gitaar kan spelen in hoeverre kan je zien dat er goed gekookt kan worden door zo'n kind? We gaan het hebben over erfelijkheidsleer, ook wel bekend als genetica. Genetica is het vakgebied, de wetenschap van het overerven van eigenschappen. Van het overdragen van verschillende aspecten van je leven, op gener van generatie op generatie, van ouder op kind. En daarvoor wil ik allereerst beginnen met drie concepten uitleggen. Fenotype, genotype en milieu. Dat zijn de drie concepten die ik ga uitleggen. Fenotype, dat is alle kenmerken die je van een organisme kunt waarnemen. Dat zijn natuurlijk uiterlijke kenmerken, zoals bijvoorbeeld de haarkleur, mijn oogkleur en bijvoorbeeld het feit dat ik een baard heb. Maar... Het zijn ook andere dingen. Bijvoorbeeld wat voor gedrag ik vertoon. Het feit dat ik niet mijn handen stil kan houden terwijl ik les geef, is ook onderdeel van mijn fenotype. En ook kun je nadenken over hoe functies in je lichaam worden uitgevoerd. Hoe snel groeit mijn haar bijvoorbeeld. Dat kan van verschillende mensen verschillend zijn. Of hoe hoog is je stem. Hoe snel is je stofwisseling, hoe makkelijk wordt je dik. Dat zijn allemaal onderdelen van het fenotype. Dingen die je direct of indirect kunt waarnemen aan een organisme. Dat fenotype dat wordt bepaald door twee eigenschappen, door twee nou, niet eigenschappen, twee concepten. Het genotype en het milieu. Het genotype. Dus dat is eigenlijk alle erfelijke factoren, alle direct erfelijke factoren. Welke genen heb je? Die kun je allemaal terugvinden in het DNA. Het milieu is je omgeving. Want natuurlijk, als je, hoe je eruit ziet, hoe je je gedraagt, is voor een groot deel ook afhankelijk van die omgeving waarin je zit. Je genen, het DNA dat je hebt geërfd van je ouders, plus de omgeving waarin je bent opgegroeid, waarin je nu bent, waarin je je hele leven hebt gezeten, dat bepaalt samen al je kenmerken. Al je uiterlijke kenmerken, alles wat, wat ik aan je kan zien. Oftewel in wetenschappelijke termen, genotype plus milieu geeft het fenotype. Om even een voorbeeld te noemen, om even een voorbeeld aan te halen met mijn haarkleur. Mijn haarkleur is bruin. Dat is genetisch bepaald. Mijn ouders hadden ook allebei bruin haar, dus de kans was vrij groot dat ik ook bruin haar zou krijgen. Maar, ik kan ook heel lang in de zon gaan staan. En als ik heel lang in de zomer in de zon ga staan, dan wordt mijn haar wordt lichter. En dat zal voor veel van jullie zal dat ook gelden. Dus dan is ineens, heeft het milieu, de omgeving, heeft effect. Nu kan ik u ook vertellen dat één keer rond mijn 17e, 18e heb ik een keertje blauwe haarverf gebruikt om mijn haar blauw te verven. Dat was geen succesvol experiment, maar gaf wel een mooi voorbeeld van milieu dat mijn fenotype heeft aangepast. Mijn fenotype, de haarkleur, was ineens blauw. En je moet er altijd aan denken dat dit altijd een interactie blijft tussen genotype en milieu. Mijn blauwe haarkleur, met die blauwe haarverf, was anders geweest als ik blond haar had gehad. Dan was dat blauwe veel helder geweest, terwijl het nu een beetje een blauwe gewaas bleek. Een ander voorbeeld. Bespelen van een instrument. Ja, natuurlijk. Je kunt aanleg hebben om een, om een, om een instrument goed te bespelen. Dat kan in je genen zitten. Maar zonder muzieklessen kom je er echt niet of zonder iets van muzikale training. Niemand wordt geboren als een perfecte solist op een gitaar of met een pianoconcerto in het hoofd. Daarvoor heb je natuurlijk die lessen nodig, een stimulerende omgeving, maar ook überhaupt een instrument. Om nog eventjes een meer buitenmenselijk voorbeeld te noemen, meer richting de natuur, wil ik even dat jullie kijken naar flamingo's. Flamingo's, die zijn als je puur afgaat op het genotype, als je niet rekening zou houden met de omgeving, als een omgeving helemaal niks zou doen, dan zouden ze wit zijn. De veerkleur is van nature wit, maar zij maken bepaalde rode kleurstoffen. En die rode kleurstoffen die worden gemaakt door het dieet dat ze hebben. Door al het eten wat ze eten maken zij bepaalde rode kleurstof aan en worden zij uiteindelijk die rozige flamingo's die we allemaal kennen. Wederom interactie tussen genotypen, tussen wat er in de genen staat, en de omgeving, het milieu. De volgende paar lessen gaan wij besteden aan precies uitvogelen wat dat genotype nou is. En hoe wij op basis van het genotype kunnen uitvogelen wat waarschijnlijk het fenotype wordt.